We gaan even kort blikken bij Office 365. Die hebben natuurlijk ook hele mooie formulieren. Office 365 is gratis voor het onderwijs. Uh, misschien hebben jullie het al. Nou, bekijk het even. Als je het niet hebt, dan kun je altijd nog de Google pakken. Uh, laten we even naar de formulieren gaan. En, en dan kom je op dit schema terecht, gedeeld met mij. Uh, dit zijn mijn formulieren en je kunt een nieuw formulier vragen, dat is gewoon een algemene vragenlijst. Of je kunt een quiz, een toetsvragenformulier uh, maken. Nou, dit is even gewoon een formulier. En uh, nou, dan kun je hetzelfde precies als Google, gewoon elke keer een vraag toevoegen. Maak een keuze tussen ke meer keuzevragen, open vragen, een beoordelingsvraag en een datumvraag. Nou, hier heb ik ze allemaal staan. Uh, hier zie je de meerkeuzevragen. Hier uh, is een open vraag. Dit is voor feedback. Uh, wat is uh, beoordeelde les? Wat is het cijfer voor het weer van vandaag? En op welke dag willen jullie op schoolreis? Nou, hoe ziet dat dan eruit? Hier ook weer een voorbeeld. En je ziet het rode sterretje dat, is, dat het verplicht is om in te vullen. Beoordeelde les van vandaag. Vier sterren. Het cijfer is een vijf. Nou, en dan klik je hier. Deze optie heeft Google niet. En dan kun je een datum aangeven. En ja, uh, geen. En dan zeg je verzenden. En dan is het antwoord verzonden. Nou, dus zo werkt dat uh, met deze formulier. Ook hier weer kun je thema veranderen. En uh, ook hier kun je delen. Met dezelfde manier, met een link of met embedded code. en uh, Je kunt ook nog samenwerken met andere mensen aan het formulier. En hier zijn nog andere instellingen voor het formulier. Uh, iedereen met de koppeling of iedereen met een naam kan, uh, uh, kan uh, reageren. Wat dit ook nog wel is, is dat je een begin- en einddatum kunt aangeven. En dat is wel fijn als je zegt, nou ik wil alleen deze week dat men het invult. Dus dit is even uh, kort, hoe dat werkt bij Microsoft. En bij nieuwe quiz, nou laat ik even, ik heb een, oh sorry, ik heb een, uh, hier een naamloze quiz gemaakt. Oh, ik zet even fout, deze, uh, op de internet. Nou, bijvoorbeeld, wie is de oprichter van Facebook? Nou, in deze manier kun je aangeven wie dan het wat het goede antwoord is. En hier kun je dan zien, als men het in heeft gevuld, welke antwoorden er zijn. Ja, dus hier is de vraag eh, elke keer toevoegen. En dan kun je zeggen, eh, weten we nog een eh, vraag? Uh, pr -pr -pr -pr -pr. Wanneer gaat de wet privacy in? dan zeggen we bijvoorbeeld uh, um, 21 mei, 25 mei, optie toevoegen, 30 mei, uh, 30, 5 juni. Nou, 25 mei is het goede antwoord. Hop! En hier kun je nog uh, zeggen, goed werk. Dan krijgen ze dus ook nog een reactie. En uh, hier, als je meerdere antwoorden goed vindt, en hier kun je ook nog puntenaantal geven, vijf punten. En zo kun je eigenlijk op die manier een hele mooie toets maken voor studenten. Dus dit is even een kort uh, overzichtje. Uh, Microsoft heeft het allemaal ontzettend goed beschreven, dus uh, als je dit wil doen, kijk even op de linken die ik in de leerlijn heb gezet om verder te leren. Maar misschien is dit al voldoende. Succes!